We zijn live. We zijn live. Goedenavond allemaal. Welkom bij deze tweede Q&A een Zoom uitzending. Uh, we, we gaan nu niet, niet in op de IT-problemen. Dat hebben we de vorige keer behandeld. Uh, we gaan deze keer in op de betalingsproblemen. Een ander onderwerp, uh, niet minder belangrijk en uh, geeft evenveel hinder. Uh, om een voorbeeld te geven: uh, we hebben de vorige keer hebben we gesproken over uh, Corbello. Uh, Corbello is in de problemen gekomen door uh, vertraging bij de uh, bij het kataster, het engelse kadaster. En uh, daar hebben we een oplossing voor gezocht. En die oplossing die hebben we ook gevonden. We gaan alle leningen van Corbello omzetten naar een full bullet lening. Dat betekent dat we de rente niet meer per maand gaan uitbetalen. Maar pas aan het einde van de looptijd. En we hebben alle leningen verlengd met drie maanden. Uh, om de uh, wachttijd bij het kadaster in Engeland op te uh, vullen. Nou, wat betekent dat nu in de, in de praktijk? Dat betekent dat we in uh, juli, in juli ronden we alle openstaande betalingen af. En vanaf dat moment worden het full bullet leningen Stop de rentebetalingen per maand. En worden de rentebetalingen pas uitbetaald aan het einde van de looptijd. Uh, dit even als mijn uh, inleiding. Uh, gaan we over op de vragen. Uh, een van de eerste vragen die gesteld zijn is uh, Corbello. Krijg Corbello de mogelijkheid om nieuw geld op te halen via Max Crowdfund voor toekomstige projecten? Nee, zeker niet. Eerst moet alles weer op de rails zijn. Uh, dus de full leningen grotendeels afgelost voordat we met Corbello uh, nieuwe financieringsmogelijkheden mogelijk maken. Jan, dan was er was ook een vraag over Higher Borrowfield. Die wil ik aan jou geven. Dat ja, klopt. Um, higher Borrowfield loopt ondertussen al een aantal weken achter met, uh, uh, met een rentebetaling. Hierover staan we uiteraard in contact. We hebben inmiddels ook al een uh, betalingsherinnering gestuurd. Dus we hebben ze dus een notice gestuurd, waarin in ieder geval volgens onze voorwaarden na 15 dagen, 30 dagen en 45 dagen. er nog steeds geen betaling is ontvangen van een desbetreffende lening. Dat we dan het proces starten om in default te gaan. Um, ja, dus daar hebben zij nog geen gehoor aan gegeven aan die notis. wel hebben, hebben we natuurlijk contact met ze gehad, hebben ze ook uh, toegegeven en verteld van joh, het geld is wel overgemaakt. Hierover hebben wij ook een paar uh, ja, betalingsbevestigingen ontvangen, nou ja, dat is natuurlijk leuk en aardig, maar we hebben nog niks ontvangen op de rekening en dus nog steeds hebben we niks uh, uh, kunnen betalen aan de investeerders. We houden het dus nauw in de gaten. Um, dus op dit moment weten we nog niet wat de reden is dat de betalingsachterstand. Het kan natuurlijk dat er een probleem is bij de bank. Um, dus we zijn er nog niet achter. We kunnen dus ook nog geen conclusie trekken op dit moment. Uh, wat wel belangrijk is om te weten is dat we er bovenop zitten. En we staan ook in contact met de projectontwikkelaar. Dus het is niet dat we ook niet in contact kunnen komen. Um, dan is de volgende vraag... Op de lijst. Hoe wordt, Max Kraut vindt, hoe wordt door Max Crowdfund voorkomen dat een soortgelijke situatie op deze schaal, dus met Corbelo, opnieuw kan ontstaan? Ja, dat is een lastige. In eerste instantie is de situatie met Corbelo ontstaan door een unieke situatie veroorzaakt door een wereldwijde pandemie-COVID. Waardoor dus nou ja, eh, ondernemingen en eh, instanties, zoals het cadastre, of in ieder geval Land Registry in Engeland. Uh, ...dusdanige achterstanden hebben opgelopen wat, zich weer heeft, uh, wat weer heeft geresulteerd in vertraging... ...in onder andere het kunnen verkopen van panden. Dus in de tenaamstelling van vastgoed en in het vervolgens kunnen verkopen van panden. En partijen zoals Corbelo die in principe hun verdienmodel hebben gemaakt... ...in het snel kunnen kopen, renoveren en verkopen van panden... ...die komen daardoor in, uh, in de problemen. Um, dus, dus op voorhand hadden we dit sowieso niet mogelijk kunnen maken... ...of niet kunnen, niet kunnen voorkomen... Waar we dan naar kunnen kijken is om wat kritischer om te gaan met bijvoorbeeld de, de, de, de periodes, dus de interval tussen, tussen leningen van één partij in. Dus hè, hoeveel leningen wij, wij op termijn ze kunnen verschaffen. Of um, zullen we zelfs kijken naar hoeveel een partij uh, nou ja, maximaal een portefeuille uitstaand zou kunnen hebben op basis van natuurlijk de, uh, de, de, de financiële toestand van hun bedrijf. Um, kunnen we het voorkomen? Nee. Kunnen we, uh, ja, de, de, kunnen we de risico's te mitigeren? Ja, dat kunnen we wel inderdaad. We zijn op dit moment dus in ieder geval bezig om een adequate oplossing te vinden voor de situatie met Corbelo. En uh, nummer één prioriteit is natuurlijk dat iedereen zijn geld terugkrijgt. Iedereen krijgt zijn inleg terug en iedereen krijgt de verschuldigde rente terug. Als we dat doel behalen is er gelukkig geen schade uh, en ja, kunnen we in ieder geval... Uh, uh, in ieder geval investeert weer terugbetalen. En zoals Anne net zei, dan kijken we tegen die tijd wel weer als we uh, een nieuwe geld aanvraag van proberen binnenkrijgen of dat wel of niet doorgaat. Um, even kijken, ja, we gaan straks gaan we in op de chats in de op de vraag in de chat. Dus dan zullen we eerst de lijst behandelen die alvast zijn ingestuurd. Um, de volgende vraag is dan. Waarom worden projecten nog steeds niet automatisch op de desbetreffende tijd actief? Ja, het is heel lang wel automatisch gegaan. Uh, toen eigenlijk, nou ja, zoals uitgelegd ook in de vorige Q&A, toen de IT-problemen zich opstapelden, een beetje tegelijkertijd, uh, ver verloren we ook de functie van het automatisch uh, inschakelen van de leningen. Dus die hebben we overgezet naar een handmatige, uh, uh, ja, handmatige live-set-functie. Als een lening te laat open staat, ja, dan kan het niet anders zijn op dit moment dan een menselijke fout of iemand die heeft lopen snurken en, en de tijd op de oké okay druk heeft geknopt uh, op de okay -knop heeft gedrukt. Um, dat kan de reden zijn. We proberen erop op te zitten natuurlijk, maar ja, vanwege de hoge frequentie aan leningen die we in ieder geval de laatste tijd hebben gehad, um, ja, kan het zijn dat ze soms. Uh, later opengaan dan, uh, dan de timer aangeeft. We proberen er zoveel mogelijk op te letten natuurlijk dat dat niet gebeurt. De vraag is als gevolg die we hier krijgen. U bent zelf ook actief in Nieuw-Zeeland, maar ik zie geen investeringsobject uit dit land. Ja dat klopt, uh, de entiteit die wij in Nieuw-Zeeland hebben is een geheel aparte entiteit. Omdat we daar niet dezelfde goedkeuring of uh, uh, ja, mogelijkheden hebben als dat we van de A Nederlandse AVM hebben kunnen krijgen. In Nieuw-Zeeland mogen wij alleen producten aanbieden aan zogeheten qualified investors. Dat zijn die investeerders die aan uh, uh, ja, bepaalde inkomenseisen voldoen of bepaalde investeringsniveaus doen. Dus dat is een aparte kwalificatie. Um, in de toekomst proberen we natuurlijk ook uh, in ieder geval wettelijke, wettelijke goedkeuring te krijgen. en dus, dus, dus een beetje op dezelfde manier zoals we in Nederland hebben. Om ook daar... ...investeringsmogelijkheden aan de, de, nou, de doorsnee investeerder te kunnen bieden. En dus ook te kunnen bieden aan Nederlandse investeerders. Dus dat staat op de roadmap om dat in de toekomst aan te kunnen bieden. Het meeste aanbod wat we hebben komt uit Engeland. Blijft omzet uit andere, landen niet, uit andere landen niet achter bij de verwachtingen? Nee, niet bij de verwachtingen. We hebben... Uh, ja, een bijzonder groot aanbod uit Engeland, inderdaad. Een wat kleiner aanbod uit Duitsland en een heel klein aanbod uit Nederland en België. Um, dat heeft verschillende redenen. Een van de redenen is dat wij in Nederland uh, Is de marktsituatie zo dat er heel veel concurrentie is op het gebied van uh, het verstrekken van financieringen en het aanbieden van, uh, van vermogen. Um, dus, dus de rentepersage ligt hier ook wat anders. We zijn begonnen met Engelse leningen en dus ook. Hebben we een bepaalde lat gelegd, uh, uh, waarin wij leningen van rond de 10% aanbieden. Uh, in Engeland kan dat, want in Engeland kun je inderdaad voor een, uh, een bridge loan, zou je inderdaad 10 tot 15% verwachten in de markt. En daar zitten we dus met 10% zelfs nog aan de goedkope kant in de markt. En vandaar het grote hoeveelheid aanbod. Uh, in Nederland is het wat moeilijker om ook voor 10% een lening te uh, te vinden, of, of een project te financieren voor projectontwikkelaar. Want veel projectontwikkelaars ook elders goedkope uh, financiering kunnen krijgen. In Duitsland ja, is het wat makkelijker. Niet zo makkelijk als in uh, Engeland, maar wel wat makkelijker en frequenter dan in uh, Nederland. En in België is het een beetje een vergelijkbare situatie als in Nederland. Um, misschien niet jij de volgende doet om even kijken. Dat gaat over de meerderjarige leningen. Um, zou de meerderjaarslening op vastgoed tegen lage rente in toevoeging zijn zoals bijvoorbeeld vastgoed mogelijk of andere soorten andere soort andersoortige leningen. Ja, maar ik begrijp wel wat hier staat. Of het een toegevoegde waarde zou kunnen zijn om andere soorten leningen te kunnen aanbieden. Uh, ik weet niet precies wie deze vraag gesteld heeft. Ja, natuurlijk zouden we dat wel willen. Maar we zijn natuurlijk ook uh, afhankelijk van het aanbod van de geldnemers die bij ons geld komen halen. Met wat zij willen. Wij stellen, onze wij stellen onze veiligheden zo dat de leningen kort lopen. Uh, langlopende leningen, die, hebben we, die worden ons gewoon niet aangeboden. Um, ja, dat zou dus te maken kunnen te maken hebben met in ieder geval de hoogte van de rente die onze investeerder zal verwachten. Um, ja, het is zeker interessant. Uiteindelijk willen we naar een situatie waarin we een uh, product hebben voor elk type investeerder. Dus dat elk type investeerder, met, uh, ja, die onderling natuurlijk allemaal verschillende portefeuilles heeft. Um, dat we daar elk type product voor aan zouden kunnen bieden. Vooralsnog uh, zijn we daar niet mee bezig, omdat we zien dat de animo erg enorm is voor kortlopende leningen. Uh, maar wie weet, als we langlopende leningen aan kunnen bieden, dan, uh, dan kijken we daar zeker naar naar de mogelijkheden. Uh, wat we wel merkten, Jan, is als wij een lening in Duitsland plaatsen tegen bijvoorbeeld 7% en een lening in Engeland plaatsen tegen 10%, dan wil de lening in Duitsland helemaal niet vollopen. Nou uh, ja, dus dat is een reden inderdaad. Je, je, wilt niet, uh, je wilt je lening ook niet onderling laten concurreren. Uh, en Dat is op, wat er op dit moment wel gebeurt. Maar daar moet het platform wat... Ja, de, de, de, de moet de investeersbasis zijn, er moet de investeringsbasis wat volwassener voor zijn. Er moet het platform wat meer ontwikkeld in zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat je een wijd een aanbod, aanbod hebt. Um, een gespreid aanbod hebt. aan verschillende investeringsmogelijkheden. Van verschillende, met verschillende uh, voorwaarden. Um, waarin Max Kwaad vindt ook in ieder geval comfortabel. die leningen op uh, uh, nou ja, verschillende hoogtes en verschillende looptijden. Uh, in ieder geval kan vullen. En de, natuurlijk. Kiezen wij er op dit moment voor, voor leningen waarvan we in ieder geval met enige zekerheid kunnen vaststellen dat die gevuld gaat worden. Want niemand heeft er uiteindelijk iets aan als een lening niet gevuld wordt. Um, dat levert alleen maar teleurstellingen op zowel voor geldnemer als geldgever. Um, en het levert ons uiteindelijk ook niks op natuurlijk. Dan is de volgende vraag... Ik heb begrip voor de gekozen oplossing, maar ik heb wel een vraag. Door de rente op het einde. Oké, okay, dus dit is met betrekking tot de corbelo leningen Door de rente op het einde van de leningsdatum in één keer te betalen, loopt de investeerder renteinkomsten mis. Um, zo kunnen zij normaal gesproken met hun maandelijkse terug. Terugleg van inkomsten, kunnen ze dat weer herinvesteren in andere leningen. Ja dat klopt, je, je, je, je mist de mogelijkheid om compound interest te doen. Um, begrijp goed dat we dit alleen hebben gekozen, deze maatregel, zodat we in ieder geval de, uh, de cashflow last of de cashflow druk vanuit de investeerder even, of de geldnemer wegnemen. Zodat in ieder geval de kans van slagen dat uh, um, dat het project succesvol worden afgelost, wat hoger liggen. Um, daar, nogmaals, daar ligt onze prioriteit. Zodat we in ieder geval de initiële investering terug kunnen krijgen. Plus verschuldigde rente. Um, ja, er is over nagedacht, natuurlijk, maar er zijn ook overwegingen gemaakt. Dat klopt. Het zijn de oorzaken van de huidige achterstanden? Um, dus dan neem ik aan de achterstanden van uh, onder andere Higher Barrowfield. Dezelfde als bij Corbelo Group, wellicht een idee om de status van de overige leningen dan Corbelo aan te geven. Nou ja, High Barrowfield um, zijn wij niet bekend dat zij uh, cashflow-problemen hebben. Um, al dan niet door uh, een vertraging in, uh, in het kadaster. Zij hebben voorlopig ook nog geen uh, aflossingen gepland staan. Dus we weten niet wat er aan de hand is. Hun verhaal is dus dat het geld wel degelijk is overgemaakt. Daar hebben ze dus ook een bankafschrift voor laten zien. Wat wij weten is dat we nog niks hebben ontvangen op de escrow rekening en dus ook niks kunnen verdelen onder de investeerders. Um, dus nee. Maar we zien wel bijvoorbeeld, uh, er is een projectontwikkelaar, Silhouette Property. Die staat op het punt af te lossen. De oorspronkelijke aflossingsdata zou in augustus zijn. Um, maar die gaat aflossen uh, zeer binnenkort, daar is al een redemption statement voor aangevraagd. Dus een aflossingsnota door de solicitor. Uh, en dat wordt altijd in de allerlaatste fase wordt dat gedaan vlak voordat uh, het geld vrijkomt. Dus zij verwachten op korte termijn te kunnen passeren. En ik geloof dat zij nog één rentebetaling open hebben staan. Um, zij gaven aan die rentebetaling in ieder geval te betalen zodra de, de rest van de lening ook uh, in één keer wordt afgelost. Um, dus zij hebben nog verschuldigde rente die open staat. En nou, dat heeft ook in, indirect uh, is dat do, uh, het gevolg van een vertraging bij het kadaster. Um, en zo weet ik van Ten Copper Road, Road uh, met het project in West Sussex, dat zij uh, ook een cashflow probleem hebben. In ieder geval wat kleinere schaal. Uh, hun lasten zijn op dit moment uh, ruim 7500 euro, bijna 7500 euro aan rente. Um, en betalen op dit moment in ieder geval 5000 euro aan rente per maand. Uh, waardoor ze in ieder geval een klein beetje achterlopen. Um, maar voor zover wij weten, zal dat niet meer dan één maand achterstand zijn. De laatste ingezonde vragen daarna kunnen we overgaan op de chat, uh, Mark. Corbelo kan projecten niet verkopen omdat ze simpelweg niet op hun naam staan en blijkbaar nooit op hun naam gestaan hebben. Waarom zijn deze projecten dan op de site gepubliceerd als zijnde Corbelo als ontwikkelaar terwijl het project niet op hun naam staat? En investeer ik dan wel in steen of is het gewoon een lening? Corbelo die heeft een zogeheten priority search ingediend. Dus uh, bij het kadaster is aangetoond dat Corbelo die heeft de transactie gedaan van de, de vorige eigenaar. Dus, dus, dus die hebben ook de woning gekocht. De naamstelling is alleen nog niet voltooid geweest op hun naam. Uh, en dat is dus ook de reden dat ze de woning niet kunnen verkopen aan de volgende koper die in de rij staat. Omdat de naamstelling dus nog niet is ja, uh, georganiseerd. De volgende koper kan dus de priority search nog niet indienen. Um, de priority search ligt dus op dit moment bij uh, Corbelo en dus bij ons, omdat wij een eerste hypotheek hebben. Um, de zekerheden zijn dus nog wel hetzelfde. Wij hebben eerste hypotheek op het desbetreffende pand, ook al is de tenaamstelling niet geregeld. Dus dit heet dus een priority search, zoals dat in Nederland heet. En deze projecten zijn op de site gepubliceerd, omdat... Nou ja, Nogmaals, Corbelo wel de project heeft kunnen kopen. Um, deze zij ook al heeft ontwikkeld en heeft kunnen verkopen op voorhand. Dus zij hebben vaak al een, uh, een predetermined uh, agreement of sales hebben zij. Um, ja, het is alleen jammer dat er inderdaad een uh, grote vertraging is ontstaan in het kadaster. Die, uh, die ervoor zorgt dat, uh, dat ze niet snel kunnen aflossen. Dat is de situatie. Dan zijn we nu door de ingezonden vragen. Ja, dus we gaan over op de vragen in de chat. Ik heb ze voorbij zien komen de vragen in de chat. Een aantal waren gelijk aan de vragen die we net hebben behandeld. Desalniettemin de zullen we ze toch al beantwoorden. Enig inzicht hoe lang de vertraging bij het kadaster nog gaat duren. Jan, wat heeft Mark daarover gezegd uit Engeland? Want de, ik weet dat het inloopt. Ja, we zien dus uh, afhankelijk van het district dat sommige uh, pandjes gelukkig wel op tijd gepasse gepasseerd kunnen worden. En uh, nou ja, helaas ook heel veel pandjes niet op tijd. Uh, we weten dat de vertraging die oploopt tussen de drie en de vijf maanden is. Uh, Hoe lang de hele situatie zich nog gaat uitlopen, hebben we geen zicht op helaas. Nee, dat weet het karasje zelf ook niet te, uh, te kunnen vertellen helaas. Mark, misschien dat jij de vraag op kan lezen bij, bij wie de vraag vandaan komt. Ja. Hans vraagt, Ecclestone is ook in een achterstand, maar er staat niet op jullie website over deze achterstanden. Um, Ecclestone is Ecclestone niet van Higher Barrowfield. Even kijken, Ecclestone, High Barrowfield. Um, die staat wel zeker in, Astelaat. Uh, uh, als al te laat. Dat gaat op dit moment om... Eén rentebetaling afkomstig van 2 juni. Dus 2 juni loopt achter op dit moment van Eccleston. En 2 juli, dus dat is over een aantal dagen, staat de volgende rentebetaling alweer op de planning. Die zij dus natuurlijk ook verschuldigd zullen zijn. Marcel vraagt: Tijdens de vorige meeting heb ik gevraagd om onafhankelijke bevestiging van wat jullie stellen. Is er ondertussen iets van het Engelse kadaster beschikbaar ter ondersteuning? Nee, niet, niet van het Engelse kadaster, wel van de solicitor. De solicitor heeft meermaals bevestigd dat het inderdaad gaat om panden die dus wel op het punt staan verkocht te worden. Uh, dus dus de, de overschrijving of de, uh, het transporteren staat op het punt uh, te gebeuren. En dus de transactie met de gelden. Uh, maar die kunnen nog niet gebeuren omdat dus de tenaamstelling nog niet is uh, voltooid. We kunnen deze, uh, de, deze bevestiging kunnen we overigens delen. En de solicitor is natuurlijk een onafhankelijke partij, want de solicitor is... Uh, nou ah ja, dus is uh, liable uh, wanneer zij incorrecte informatie versturen. Dat is hoe het in Engeland werkt. Oh, de, de, de, de, ja, dus waarom delen we dat dan niet met investeerders? Ik dacht dat we dat al gedaan hebben, maar dat is een, een goed voorstel. Dus ik zal in ieder geval um, dat even doorgeven aan degene die over de nieuwsbrieven gaat. Super. Um, Remy vraagt, en dat is eigenlijk een... Zelfde vraag als die van Ab. En dat is: uh, Op meerdere plekken op de website wordt het totaal geïnvesteerde bedrag genoemd, maar deze bedragen verschillen. Hoe kan dat? Die vraag snap ik even niet. De... Dat is inderdaad dat er bijvoorbeeld op maxkruidkund.com een totaal opgehaald bedrag van 29 miljoen wordt gegeven. Mm -hmm. Terwijl bij de statistieken staat dat het bijvoorbeeld 26 miljoen is. Oh zo ja de statistieken heel simpel die, die, worden, niet, die worden momenteel niet meer ververst. Um, mede als, als gevolg van de IT problemen die we hebben gehad. Maar dat is dermate een, uh, een lage prioriteit geweest dat we daar nog niet aan toe zijn gekomen om dat op te lossen. Dat wordt natuurlijk wel opgelost terzijde tijd. Okay. Robert vraagt, een aantal Corbello-leningen zijn al uitgesteld met drie maanden. Worden deze weer met drie maanden nee. verlengd? Nee, leningen die eenmalig met drie maanden zijn verlengd, worden niet nogmaals verlengd. Daarna vraagt Robert ook, hoe zeker is het dat volgens de nieuwsbrief negen woningen worden verkocht in juli? Um, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, want dat zijn wel de afspraken die we hebben gemaakt met Corbello. Mocht dat natuurlijk niet zo zijn, dan... Uh, uh, ja, laat ons geen andere keuze om dan wel over te gaan op uh, het executeren van de zekerheden. Um, <coughs> excuses. Wel wat ik weet is dat we van vier woningen hebben wij een verzoek gekregen van de salister om een uh, aflossingsnota in te dienen. Um, nogmaals, als de aflossingsnota wordt opgevraagd door de salister, dat is echt de allerlaatste stap uh, om het geld terug te krijgen. De volgende stap zou zijn dat we het geld terugkrijgen. Um, die woningen staan dus echt op het punt gepasseerd te worden. Dus dat zijn dan vier van de, van de negen woningen voor 30 juli. En daarmee natuurlijk als die vier woningen uh, zijn afgelost. Kunnen we ook alweer, uh, nou ja, grotendeels uh, van de openstaande verschuldigde rente kunnen we ook alweer bijbetalen. Zoals de planning is. Niels vraagt, rente van Den Cowper Road Worthing is ook nog niet overgemaakt. Wat is daar aan de hand? Ja, dus Ten Koper, Roor, uh, Koper Road Worthing heeft uh, ons meegedeeld dat zij op dit moment in ieder geval 4.500 euro per maand over kunnen betalen. Of 5.000 euro, ik weet niet meer 4.500 of 5.000 euro. Maar zij zijn aan rentelasten verschuldigd 7.500 euro. Um, op dit moment lopen ze dus één maand achter. Zij vertelden het is een tijdelijke cashflow issue. Um, wij proberen natuurlijk achter te komen hoe serieus dit is en wat voor gevolgen dit verder heeft. Oké, okay. Nieuws vraagt ook om hoeveel leningen van Corbello gaat het in totaal? Die verlengd moeten worden, dat kan ik er wel even bijpakken. Op dit moment zijn het er ja, 40 leningen die uh, op dit moment een achterstand hebben en dus uh, afgelost dienen te worden. Robert Snapvangers, goede vraag. Dat is, dat is uh, aansluitend op de eerder gestelde vraag over het feit dat nu de.. Uh, tussentijdse rentebetalingen niet herinvesteerd kunnen worden. Wat wij daaraan gaan doen, dat de investeerders dat mislopen. Ik kan nog niet spreken over een compensatie. We willen echt eerst alles afsluiten. Daarna gaan we natuurlijk reflecteren hoe we in ieder geval benadeelde gebruikers tegemoet kunnen komen. Dat zullen we ook zeker doen. Bij ons gaat het er, in ieder geval om. Bij ons gaat het er nu in ieder geval om dat wij... Nou ja, het geld terugkrijgen en dan gaan we voor ons kijken naar hoe kunnen we te groen komen. Vincent vraagt uh, wat is de naam van de leningvrager van Twen Cowper Road Worthing? Dat is Richmond Mensa. Ja Marcel, als inderdaad Corbelo na de extra drie maanden niet aflost en rente betaalt, drie maanden plus natuurlijk de periode die ervoor nodig is om over te gaan op executie. Als dat niet zo is, zullen wij wel overgaan op executie. We zullen dus niet additioneel drie maanden verlengen. Ik zag net een vraag voorbij komen waarvan ik de naam niet weet. De vorige keer hebben we gezegd dat onze CEO, uh, Felix Berkhout, die kon door privéomstandigheden niet bij de vorige sessie zijn. Uh, dat lot is eigenlijk nu weer aan de hand. Nu zijn het alleen geen privéomstandigheden. Onze CEO, Felix Werkhoud, die heeft een uh, afspraak met een woningcoöperatie die ook geïnteresseerd zijn in onze diensten. Dus die, uh, die, kon, uh, die moet daar zijn. Felix ik wel verzekerd dat hij de eerstvolgende Q&A er zeker wel bij zal zijn en dan gaat hij ook iets vertellen over de toekomst. Ja, Robert uh, Wallacey. Ja, Wallacey is een mening van hoe wat ik pertuikel weer van uh, Higher Barrowfield en Higher Barrowfield loopt om wat redenen? Dan ook lopen zij achter in de betalingen die zij verschuldigd zijn. Uh, nogmaals, zij hebben dus laten zien, ze hebben wel betaald. Dus wij hebben, een, uh, wij hebben een afschriftbevestiging ontvangen van hun bank. Uh, om wat voor reden ook staat het geld nog niet op onze rekening. Ze hebben dus uh, vanuit ons dus weer een, uh, we een aanhaling gekregen. Uh, dus in ieder geval loopt daar ook al boete overheen. Daarnaast uh, is er ook een aflossing gepland van... Laat me heel even snel spieken. Savant Property Investments, het gaat om ruim 320.000 euro die op de 16 juni al overgemaakt was. Uh, dit hebben we bevestigd gekregen vanuit de Solicitor, dus dat is een daadwerkelijke transactie uh, die ook heeft plaatsgevonden. De Solicitor nogmaals, die is uh, uh, wettelijk aansprekelijk uh, voor wanneer zij incorrecte informatie zouden verstrekken. Het gaat om 320.000 euro die afgelost dient te worden voor uh, lening. 288 Mark House Road, London. Dus dat is 656.592. Um, om wat voor reden ook staat dat ook nog niet onder onze rekening. Aan, in ieder geval, uh, aan, de, aan, aan Bunk hebben wij uh, ge, ge, verzocht om daar in ieder geval onderzoek op, uh, op in te stellen. Dat heeft toch uh, nog, nog, nog niks opgeleverd. En aan de kant van de solicitor, dus met hun bank, hebben ze ook in ieder geval gekeken waar precies dat geld heen is gegaan. Uh, dus dat wordt nog onderzocht. Het kan gewoon zijn dat het gewoon een wat langer traject is, maar we houden het, we houden het in de gaten. Het kan ook zijn natuurlijk dat het geld gewoon teruggestort is, omdat er een fout zit in de omschrijving of in een IBAN-nummer. Precies, dus in ieder geval, we weten dat in ieder geval het geld in ieder geval de intentie was om het geld over te maken, dat geld zal ook overgemaakt zijn, dus de opdracht zal ook gegeven zijn, um, zoals we het bevestigd hebben gekregen van de solicitor. Waarom het geld nog niet op ons rekening staat, en waarom kunnen we het nog niet aflossen? Dat is ons nog niet helemaal duidelijk. Niels vraagt, wanneer Corbelo geld beschikbaar krijgt voor rentebetalingen, hoe bepalen we dan voor welke aflossingen en rentebetaling dit geld ingezet wordt, gaat ingezet worden? Het gaat gewoon op, uh, op basis van uh, tijd dat een rentebetaling nog open staat, dus van oud naar nieuw. Marcel vraagt, het zou maxieren als er op de site een overzicht zou staan van alle vertraagde en of uitgestelde leningen. Nu is er een zero default rate. Maar dat is niet een reële weergave als je leningen doorrolt. Maar in principe is er sprake van een default na 30 dagen niet betalen. Ja, dat klopt. Nou um, ja, in uitzondering genomen dat we voor, der, voor sommige leningen dus van Challen, uh, van Corbele Groep, dat we die dus nog moeten verlengen. Dus dat moet nog in het systeem verwerkt worden. Um, zullen we ook, als er echt een default situatie is, dan zullen wij uh, de default natuurlijk ook weer spiegelen op, uh, op de website. Mark, misschien dat je even op kan lezen. Want het is heel veel tekst. Ik kan het niet bijhouden als je blijft scrollen. Um, deze vraag is gehad. Ja. Het gaat om... Nou ja, uh, noem maar op de vraag, lees maar op, ik reageer nog. Waarom betaal ik jullie op uh, 1 juli voor Bolton Road Blackburn, United Kingdom? Wat? <laughs> ik snap de vraag niet, maar <laughs> ik probeer het helemaal niet. volgende vraag van de uh, Zoom ook: Waarom betalen we jullie wel kosten per maand, terwijl de aflossing aan het eind, dus na drie maanden, is? Uh, je, be je betaalt alleen kosten zodra je rente uitgekeerd krijgt. Je krijgt niet, je gaat geen kosten betalen als je geen rente uitbetaald uh, krijgt. Spannende tijden voor de investeerders, maar erg turbulent. Uh, en het hele MCF team met vastlopende investeringen en software. -gedoen. Hoe ze in het team en hoe verloopt het versterkt? Nou, dat, dat, dat zou je nog verbazen. Uh, we zijn aan het opschalen. We hebben... Een... Twee weken geleden hebben we in ieder geval een junior finance controller aangenomen. Die zich onder andere ontfermt over de debiteurenbeheer. En natuurlijk het in kaart brengen van alle, uh, alle financiële stromen. Um, zo zijn we bezig met uh, de, de, de die jaarrekeningen opstellen. Zodat we die in ieder geval weer kunnen gebruiken in het proces om Europees vergunten te kunnen worden. Daarnaast hebben wij uh, vacatures uitstaan voor mensen op De uh, klantenservice. Ja, Het is logisch, we hebben heel veel vraag naar, uh, naar persoonlijk contact via de klantenservice. Dus de telefoon die staat ook roodgloeiend. We proberen dus ook de telefoon altijd op te kunnen nemen. Um, evenmin uh, te altijd reageren per e-mail. En daarnaast hebben we ook nog in ieder geval op uh, de afdeling leningen en lening, uh, uh, he, lening publicaties een extra analist nodig. Die, uh, die de aanvragen van, uh, van financieringsmogelijkheden uh, met ons gaat bijhouden. Wat mis ik dan nog? Dat, ze... nou, dat was de opschaling Jan, bedankt daarvoor. Ja. Uh, dan was de vraag ook, dan, uh, hoe is de spirit? Uh, natuurlijk hebben we het zwaar. Uh, natuurlijk zijn niet alle telefoontjes uh, erg aardig tegen ons, natuurlijk, want we schieten ook gewoon tekort. Die afdeling heeft het ook zwaar. We roleren daar in het personeel, dus we laten het ook andere dingen doen. We doen wat meer teamuitjes dan anders. We hebben een pingpongtafel staan, dus we proberen wel te ontspannen tijdens het werk. Uh, Natuurlijk is het fijner als we alleen maar proberen klanten te helpen te onboarden en niet steeds hoeven uit te leggen waarom betalingen te laat zijn. Ja, dat heeft wel effect op de sfeer van het team, maar het is niet zo dat ons personeel wegrent. Zeker niet. Robert vraagt: hoe kunnen jullie stellen dat in juli negen woningen worden verkocht, terwijl jullie niet weten hoe lang het casussier nog nodig heeft? Nou ja, dat komt omdat er dus nu toezegging is. Hè. Er, is een, er is ruimte bij het kadas. En zegt, we kunnen, we kunnen deze negen dossiers kunnen wij gaan afhandelen in de komende periodes. Um, ja, anders draait dat niet, zeg maar, uh, uh, had dat niet gekund in die planning. Zoom reageert op de eerdere vraag die hij stelde over de kosten, um, dat het bij hem wel in de planning staat. Uh, geen terugbetaling, wel kosten, inclusief. Ik ontvang een negatief bedrag. Oh, dat moeten we er even naar kijken. Dat zou kunnen met het feit dat het systeem die berekent wel al de, de kosten per gebruiker. En op het moment dat een lening dus naar full bullet wordt gezet. Um, dat is namelijk de eerste keer dat we überhaupt full bullet constructie toepassen in het systeem. Ja, het systeem, oké, okay, het is een heel dom systeem. Het heeft er geen rekening mee gehouden dat we in één keer van een bullet naar een full bullet gaan, terwijl de originele terugbetaling full bullet gepland was en dus elke maand een rentebetaling zou doen en dus elke maand kosten in zou houden. Um, wees gerust, wij gaan geen kosten in, uh, in, uh, in rekening brengen. Mocht dat wel zo zijn, dan staat het op de planning, dan gaan we dat terugdraaien natuurlijk. Bedankt voor het compliment, Rick. Dat is ook fijn om te horen. We proberen echt ons best te doen. We proberen ook voor iedereen bereikbaar te zijn en in ieder geval voor iedereen toegankelijk op te stellen. Ab vraagt, kunnen jullie ons per mail informeren welke negen leningen in jullie zullen worden afgelost? Ja, wij gaan voor alles negen leningen, die gaan wij specifiek op de mail zetten. Dus daar zul je bericht over krijgen mocht je in een van de negen leningen zitten. Tot zover zijn we bij. We hebben er niet één overgeslagen, Mark. Ik kan even teruglezen. Fijn om te horen dat we complimenten krijgen. Ja, ik zie hier een vraag van Hans staan. Ik wil, zou je mijn renteoverzicht niet alleen de ontvangen rente willen zien, maar ook de rente die nog niet zijn uitgekeerd. Uh, Hans, we krijgen meer van dit soort vragen. Je kunt bijvoorbeeld ook maar vijf rentebetalingen zien, terwijl er misschien wel vijftien openstaan. Dat kun je ook niet goed zien. Uh, dat we, in ons nieuwe platform maken we dat wel. In het oude we, kunnen we het niet aanpassen. Kunnen we wel aanpassen, maar we hebben prioriteit op andere vlakken. Ja. We hebben op dit moment echt zeer gelimiteerd uh, IT-ontwikkeling uh, IT uh, over. En Misschien. dat wordt natuurlijk uh, gefocust op de, de, de belangrijke punten. Michel is niet beantwoord. Kun je de vraag van Michel even op, uh, opzoeken? Ik heb hier nog een vraag staan van Michel. Is het mogelijk om leningen af te sluiten met een rentedepot, zodat de beleggers iedere maand netjes de rente overgemaakt krijgen? Ja, dat is zeker mogelijk. Hebben we tot op heden niet gedaan, om wat voor reden dan ook. Maar dat is zeker iets in de toekomst wat we kunnen hebben Want Dit is natuurlijk ook een heel groot leermoment voor ons geweest. Omdat we er niet vanuit zijn gegaan dat er zoveel vertraging op zou zijn gelopen keer op keer door in ieder geval een covid Marcel vraagt, wanneer is het nieuwe platform OnAir? Uh, de IT-mannen die zeggen dat dat ergens oktober, november van dit jaar zijn. Uh, ik als manager heb al ervaring dat het altijd ietsje later wordt. Dus ik wil er iets ruimer zeggen, eind van het jaar op het nieuwe platform OnAir. We hopen wel in de tussentijd al wat sneak peeks te kunnen delen. Dus wat previews door, uh, door, door middel van filmpjes en, uh, en screenshots hoe het nieuwe platform eruit uh, zal komen te zien. Ja, want we zijn al wel aan het testen met het nieuwe platform. Ja. Even zoeken Mark. Het zijn drie vragen van Michel. Oh, ja. <lacht> graag. Wat <lacht> zit er niet groter? Kijk nou eens. Bij ons staan de verschuldigde rentebedragen nog niet zichtbaar. Wanneer wordt dit probleem opgelost, staat dat de leningen zijn ingelost. Maar dat is ook niet zo. Uh, dat zijn twee vragen. Dus de verschuldigde rentebedragen, ja, het staat niet per se zichtbaar in je dashboard. Maar als je kijkt naar mijn investeringen en dan nog openstaande rentebetalingen, zul je zien dat... Nee, inclusief datum, welke rentebetalingen dus nog openstaan. Dus dat zijn oude rentebetalingen en nieuwe rentebetalingen. Daaruit kunnen we in ieder geval uh, kun je afleiden waar, wat jij nog aan uh, rente van ons krijgt. Er staat dat de leningen zijn ingelost, maar dat is niet zo. Bedoel je dan dat de leningen zijn afgelost, dus inclusief terugbetaling? Uh, als dat zo is, dan moet ik daar even nader, uh, nader naar kijken. We betalen nu meer administratiekosten omdat ik, denk ik, aangenomen wordt dat er bepaalde projecten beëindigd zijn, maar die zijn niet ingelost. Maar worden niet meer opgeteld bij alle leningen waardoor je normaal minder administratie... Uh, wij betalen zeker niet meer administratiekosten. Misschien heeft dat te maken met hetzelfde probleem van uh, de eerder gestelde vraag, dat wij op dit moment ook uh, kosten in rekening brengen voor momenten waarop geen renteuitbetaling wordt gedaan. Nogmaals, we zullen natuurlijk alleen kosten in rekening brengen op het moment dat er een, uh, een, een, een, ja, een uitkering is. En dat zal in dit geval van Corbelo's aan het einde van de looptijd zijn bespaart overigens aan jullie kant, bespaart het wel de, de maanden dat er niet meer frequent wordt uitgekeerd, bespaart het ook tegelijkertijd de kosten van die maanden. Dus we zullen in de eindbetaling maar één keer kosten in rekening brengen. Dus dat is een tegemoetkomen alvast voor jullie. Is er door de negen terugbetalingen ook ruimte nog voor verdere aflossing van betaling vanaf mi uh, midden mei? Jazeker, nogmaals. De negen aflossingen zullen we gebruiken om alle verschuldigde rente tot en met 30 juni bij te betalen. Dus vanaf 30 juli, juli, zullen we bij zijn tot en met 30 juni. En vanaf 1 juli zullen alle leningen dus ook full bullet zijn. En is het sowieso de bedoeling dat ze pas aan het einde van de looptijd worden afgelost? Ab vraagt, wanneer worden de nieuwe ePayments-schema's zichtbaar in het systeem? Um, die worden zichtbaar wanneer de, de, de, de verlengingen worden doorgevoerd. Dus dat zal uh, deze week of volgende week zijn. Dankjewel Niels, zet hem op Team Max. Voor weerstand worden jullie sterker. Ja. Uh, in het algemeen natuurlijk ook tegen alle luisteraars uh, zeggen dat als jullie een keer een kop koffie willen komen drinken op kantoor en je woont in de buurt, het is niet al te veel rijker, is al, jullie zijn altijd welkom. En woon je niet in de buurt dan mag je ook met de auto langskomen. Ja. Ja. Ga eens parkeren voor de deur. <lacht> We totaal <betalen> geen bezin. <lacht> ja, bij de handmatige renteboekingen is niet goed zichtbaar waarvoor ze zijn. Maar Marcel dat klopt. Um, kunnen we voorlopig niks aan doen. Dat is helaas weer een, een, een limitatie van het systeem. We zouden wel um, uh, aanvullend zouden we een e-mail kunnen sturen ter bevestiging. Dus, dus dan sturen we nog even een handmatige e-mail. Dus misschien dat dat voor jullie administratie inderdaad wat makkelijker is. Goed, ja, ik hoop, denk dat we dan klaar zijn. Um, nogmaals, we hadden de vorige keer beloofd dat we dit frequent doen. En dat zullen we ook frequent blijven doen, de Q&A. Zeker als er uh, gewoon veel vragen is naar, uh, naar even directe antwoorden. Dan, uh, dan kunnen we dat in ieder geval doen. Oh, nog een vraag van Robert. Na verkoop van de negen woningen wordt alleen de rente tot en met 30 juni. Of ook de aflossingen? Nee, nee, dus de verkoop van de negen woningen, dat zijn dus negen dus aflossingen. En bovenop die negen aflossingen, in ieder geval uh, de verschuldigde rente van die negen projecten. Maar naast de negen projecten ook andere projecten. Tot en met 30 juni zullen dan bij worden betaald. Dus alle Corbelo-leningen, sorry, alle Corbelo-verschuldigde rente tot en met 30 juni zal worden bijbetaald. Van de negen woningen die worden afgelost, dus negen bijbehorende leningen worden dus ook weer afgelost. En die komen dus ook weer terug. Um, ja, en... en dus dat is eind juli en dan eind augustus en eind oktober en eind september verwachten we hopelijk nog meer aflossingen. En, en dat zullen we dus ook zo blijven hanteren. Dus met aflossingen zullen we altijd een bulk verschuldigde rente proberen af te lossen. Dat gaan we proberen. Dus in ieder geval voor de eerste batch, dus deze negen woningen, hebben de afspraak met Corbelo om dit zo te doen. Um, misschien dat we ook he, voor toekomstige aflossingen, dat we alleen aflossingen zullen doen van de desbetreffende lening waarvoor er wordt afgelost. Maar dat is weer een ander, ander vraagstuk. Helder. Goed. Uh, nee, Ab. Dus voorlopig krijg je inderdaad renteaflossingen en het geïnvesteerde bedrag als dat een van de negen projecten is. En van die negen projecten hebben we dus al vier verzo uh, verzoeken gehad van uh, de solister om dus uh, de aflossingsnota in te dienen. Kunnen we het projectnummer opnemen in transactie-export? Uh, ja, dat is dus een functie die we moeten toevoegen. Dat is, uh, dat is waarvoor we de ontwikkelaars even lief moeten aankijken die het nu al zo druk hebben. Um, we zullen het noteren en we zullen het meenemen. Ook om voor jullie natuurlijk, uh, om de administratie wat makkelijker te maken. Ja, ik snap het. Het is, uh, het is een bekend probleem uh, inderdaad. Ab, bedankt voor je tijd. Ik denk dat het ook tijd is voor ons om uh, dan af te sluiten. Ik, als er echt geen vragen meer zijn nu. Zo zien zien dat er altijd nog vragen achteraf komen. Oké, okay, heel goed. Nou, Dan, uh, dan beëindigen we bij deze de Q&A. Bedankt voor jullie tijd. En gauw tot weer. Tot de volgende keer. Dan uh, met Felix erbij, zoals beloofd. Fijne avond.